Je bent slachtoffer van de toeslag lever al je geld. Oh! We gaan monopolie spelen. Met de regels van 2021. Meiden willen jullie eventjes 300 euro inleveren. Meiden krijgen nou eenmaal minder salaris dan jongens. Dat is echt een euro. Sam, jij begint alvast met twee straten die zitten in jouw familie. En vier huizen krijg je ook. Eén, hey, kopen. Wil je die kopen? Ja. Uh, deze straat is niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Dat is echt oneerlijk. <lacht> nou, dan niet. Je hebt een mondkapjesdeal gesloten met de overheid. De hangt 9 miljoen. Wat? 9 miljoen. 9 miljoen. 9 miljoen. 9 miljoen. Ja. Je bent slachtoffer van de toeslagaffaire. Lever al je geld. Is het goed als ik twee hou? Nou, hier is je geld. Koningskaart. Je bent koning. Je hoeft geen belasting te betalen. Je krijgt een toeslag van 2 miljoen. En je mag overal gra gratis logeren. Die koop ik. Spijdenhaag. Um, ik zie in het systeem dat dat niet kan. Waarom? niet? Waarschijnlijk heeft dat die met die toeslagenaffaire te maken. Je bent genezen van corona. Iedereen die bij je in de buurt is geweest moet drie beurten in quarantaine. Oh. <lacht> deze ronde de, kan ik helemaal geen dingen kopen, dus eigenlijk. eigenlijk nee, 200 euro, dat is je salaris, dat mag je houden en de rest moet je inleveren. Nee. <laughs> Zeker. Maar dan ben ik weer al mijn geld kwijt. Ja, maar dat is als je in de toeslagenaffaire zit. En wanneer ben ik eruit? En daar wordt naar gekeken zo snel mogelijk. Mijn hoofd wordt moe van dit. Monopoly vind ik heel leuk, maar dan met de oude regels en niet hoe het nu in het, echt, in het echte leven... Gaat. Het is op zich wel leuk om het zo te spelen. Het is alleen nogal oneerlijk. Het is een spel, dat weet ik ook. Maar in het echte leven is het geen spel. Ik vond het leuk, maar ook oneerlijk. Maar als je koning bent, is het heel leuk. Als het echt zo is, dan vind ik dat, ik het, dat het anders moet. Ja, het moet echt anders in de wereld.